Boys, welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Anonon, dat wist je lang. Voor de mensen, vandaag gaan we kanalen beoordeeld doen. Maar we gaan uh, weer een serie van maken, boys. Voor de mensen, ik had een soort gemaakt. En ik zei, hey, boys, laat je even je kanaal achter. En voor de mensen, nu heb ik er tijd voor een video te kunnen maken. Dus voor de mensen, vergeet niet te liken, te abonneren. Volgende keer, als jij ook in de volgende serie. Want dit ga ik een serie van maken. Uh, ja, dan moet je gewoon reageren. Je weet toch. Like, abonneer en genetjes, boys. Ja, toch. Like myself in my okay home. Go to no parties, with baby. So don't him. Oké boys, we zijn bij het eerste kanaal. Het is Roboy Brawl Stars. Of, ik weet niet. Het is best wel een moeilijke naam om het uitspreek vind ik, maar. Boys, we gaan naar de eerste. Ik zie de tunnels zijn best wel goed. Dit is wel belangrijk. Tutelin is wel sava dus ik heb er niet zoveel verstand van Brawl Star. Maar. Als ik zo kijk, het ziet er wel goed uit. Deze tunnels denk ik van iemand gestolen als ik het goed heb, denk ik. Ik denk, ja, denk ik van wel. Eh. Uh... Ja, je gebruikt wel tunnels, maar je moet wel zelf eigen tunnels maken, dat is wel een tip bro, want ja, het is goed, bijvoorbeeld de banner ziet er wel goed uit, ik vind wel dat de kwaliteit een beetje totaal anders is, dus de kwaliteit kan wel beter, maar uh, ja, het ziet er wel goed uit, je hebt ook 100 abonnees, nog uh, goed bezig bro, gefeliciteerd nog met je 100 abonnees, uh, info, dat willen wij zien boys, dit willen wij zien man, info's, 5 arustus, oh, 15 arustus boys was mijn verjaardag man, oh, ik... Boys, 15 ouders, komen ook dikke dingen aan. We gaan niet te veel praten. Man. Ik ga misschien een streamtje doen. GTA. We gaan niet te veel praten. Oké, okay, we gaan even door. Dus 13 jaar, ja toch. Uh, ik maak graag video's, maar uh, nah, nah, nah, nah. Brawl video's, soms, Roblox, en FIFA. En andere spullen, ja, toch. Het is een goede. Wat mensen kunnen van jou verwachten. Het is goed uit. Uh, dus ja, boys, we gaan naar de vierde. Ja, toch, boys. We zijn met de vierde Kaasje. Meneer Hij maakt ook video's als ik een trouwe kijker Is naar jou bro Eh uh, ja kaasje meneer Ik noem hem gewoon lekker kaasje. Je weet toch Ik zie dat je games video's maakt Ik heb een keertje opgereageerd. Maar uh, ja ik zie dat jij meer shorts maakt Gewoon korte games spelletjes Dus het is niet echt meer een YouTube kanaal v Allee als ik zo kijk Je bent meer een shorts kanaal ik zie dat je 7 minuten geleden een video hebt geplaatst. Maar uh, ja, thumbnails moet je wel gebruiken bro, want dat is wel belangrijk. als je, ja, echt wel een beetje elke dag uploadt. ik zie je upload banner elke dag een videootje of een short. Dan zou ik wel een profielfoto en een banner en een thumbnail en ook even een info, op wie je bent. Want dat is wel belangrijk. want anders zit YouTube jou niet op de pagina. Ik hoop dat YouTube ook deze video op de For meets pagina, gun me even YouTube weer alsjeblieft. Dankjewel YouTube. We zijn weer blij. Jij bent blij. Ik ben blij. We gaan naar de volgende. Nummer 3. Ja toch, boys? We zijn bij nummer 4. Ja, volgens mij. Nee, 3. We zijn bij Durbo. JT. Voor de mensen. Uh, ik zie dat hij. Uh, ja, meer Playstation guys die Playstation games maakt Dat is ook wel leuk om te zien. Fortnite. Ik zie dat je al af en toe een thumbnail gebruikt Dan de keer ze niet, bijvoorbeeld hier Ik weet niet waarom je dit gebruikt, maar het is voor mij de standaard YouTube thumbnail die je kan gebruiken bij YouTube Maar ik zie dat je wel geen thumbnails gebruikt, dat is wel belangrijk. Maar ik zie dat je meer gewoon Iemand bent die gewoon plezier maakt met video's Je maakt, uploadt het soms en soms niet Maar uh, ja, dat heb je ook van die mensen Die heel graag gewoon video's maken Of ze uh, plezier willen maken of niet Maar het beste gebruik thumbnails En hey, ja toch, je weet toch, ik zeg te veel Ja toch, je weet toch We gaan naar nummer Twee volgens mij, ik weet het niet meer. We gaan naar de volgende, boys. Daar houden we het op, boys. We zijn bij het volgende kanaal, is Game Mestro. Uh, ik zie dat hij meer kalf u. Nee, we moeten weer clash voor clans downloaden. Of clash of clans videos maken, zorg dat zegt hij opeens downloaden. Ja, logisch, je moet de game downloaden om te spelen. Mooi, ik zie dat je wel uh, van die. Ja, dat vond ik al vroeger lukt, Kijk toen ik clash of clans vroeger speelde, nog nog, nog nog dat ik nog niet een YouTuber was. Zo, boys, ik kom niet uit mijn woorden. Ook een beetje stotteren. Nee, ze zijn allemaal mensen. Mooi, maar mooi. Ja, ik zit dat je van die games maakt. Van wat gebeurt er als 1 pika tegen 50 skeletten? Wie gaat het overleven? Snap je wat ik bedoel? Dat is wel leuk. Het is ook een populair vroeger geweest. In 2018-2019 was dat echt een hype als je dat uploadde. Maar ja, ik had dat ooit opgelost op mijn andere kanaal. En ja, het kanaal is vrij door YouTube. Voor de mensen die YouTube YouTube het echt laatst het alles. Balen, het is dan ik voor niet schelden. Maar je weet toch? Het, ja, YouTube had te veel abonnees Zie je, soms had ik 5-0. Maar uh, ja, YouTube gun, kom op man. Maar uh, ja, je doet het wel goed, bro. Zeker doorgaan. En uh, ja, we gaan naar de volgende, boys: Bubble Game. Bubble Girls, of zo. Ik weet niet of ik je naam aan spreek. Moeheem, je zit op je kanaal, bro. Ik zie dat jij uh, meer Browstar Games maakt. En ja. Uh, yeah. Je weet toch man, Oekraïne, zie ik hier uh, Met de Ja toch, je pakt wel veel views bro, dat is wel goed Met 15 abonnees is best wel veel, ik, dat deed ik zelf niet eens met 15 abonnees Ik pak misschien maar 10 views, allemaal allemaal Maar mooi Ik denk dat je kanaal goed, uh, goed eruit ziet, je gebruikt wel thumbnails en een kleurtje roze Omdat je ja, bubbel, je houdt van bubbels Elke week een nieuwe video man Zo, goed, is goed, dat is goed We gaan even een in info, ik ben wel vergeten bij de andere info te kijken Maar ik denk dat hij wel een goede info had volgens mij, sorry boys Jongens. mensen ja respect van maak niet uit wie het zwart dat is een jongeman als Cretinorshaan het, uh, het vinden is wel een goed kanaal boys uh, voor de mensen hoe jij kan meedoen volgende keer is vergeet niet te liken te reageren te abonneren en ja uh, yeah. dan zie ik jou volgende keer in de kanaalbeoordeling aflevering ja toch <middels>